Zet zichzelf klem op de stoep. Rijd nog steeds op mensen in. Is uitgestapt, achtervolging te voet. Uh, en uit, het, uh, uit de controle van uw uh, identiteitskaart kan nog worden gezocht. Het mag omdraaien. Handjes op terug, mag doen. Uh, lijkt in te gaan stappen, ja. Stapt in. Stop voor aan. Oh, what the fuck voertuig voor ongeluk hallo mensen leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video mijn naam is Geetgenweiger en ik voor een morgen en vandaag ga ik op pad met Kim Die was ik al bijna vergeten of ja niet vergeten maar ja nou ja toch wel vergeten um, in ieder geval het sneeuwt vandaag uh, kijken of Kim het ook kan overleven in, in de sneeuw Waarschijnlijk wel, het is Wim tot nu toe altijd wel uh, gelukt, of ja, gelukt wil ik niet zeggen, want hij is toch wel tegen uh, één al aangeknald, maar goed. Uh, daarbij gaan we nu even ons voertuigcontrole doen. Oké, okay, die allemaal te werken. Alleen die lijkt nog niet helemaal te werken, wat bedoel ik daar nou mee? wat sneller moet en dat zet je door middel van hem op 11 te zetten. Hij moet eigenlijk gelijk gaan als blauw. Zie je? Dan weet je tot het helemaal perfect is. Zo. Dat betekent dat wij nu klaar zijn om de dienst te starten. En we kregen al wat meldingen dus het, uh, het begint lekker. In ieder geval in de Tourant 2011 gemaakt door Team MOH. Kenteken erop gezet op mij. Maar ja, wat moet je dan nou eigenlijk? Dus uh, shout out naar uh, Team MOH. Want ik vind het, de Tourant willen toch nog, nog steeds, toch nog steeds wel vet en ik denk ook wel dat hij toch nog steeds wel rondrijdt. Um, ik ben, uh, maar dat hier zo ook nog wel, ik denk vooral een beetje, en dat weet ik dan wel niet zeker, maar dat de vrijwillige politie hem nog gebruikt, een beetje de, ja, ik wil niet zeggen de, de, de wat mindere, maar bijvoorbeeld ook uh, de wijkagent zie je vaak ook wel dat die wordt ingezet uh, dat die nog de oudere of de oudere, een andere auto heeft dan de Turan of de T5 en de vrijwillige politie rijdt ook nog wel eens in een uh, Turan 2011 uh, wellicht dat is niet echt uh, netjes van deze Audi S5 Ze nou, gaan maar even stopteken geven of die hebben al gegeven en lijkt daaraan te voldoen uh, voor het uh, inhalen. Wat uh, inhalen is een RS7 RS7 x Sorry, ik zie dat nooit. Ik, ik zie dat nooit, ik heb er twee aan staan. Oh mevrouw. Hallo. Hey. Ik ben Kim van de politie. Mag ik even uh, een rijbewijsje zien? Yes, dankjewel Hanna. Ik ga even aan de andere kant staan hoor. Heeft hij toevallig iets gedronken, geworden? een random uh, vraag? zeker wil je ook wat? Oh Nee, dankjewel. Heeft u ook drugs gehad? Ja, agent. Um, Oké, okay, goed, bedankt voor de eerlijkheid alvast. Ik ga je even laten blazen en zo meteen even de speekseltest afnemen. Maar je blaast ook stop zeg, blazen, blazen, blazen, Oh Maar ja, dus, uh, dat wordt te veel, dus, dus daar mag je zo meteen over uitstappen. De speekstartest nog even doen. En ja het klopt inderdaad positieve cocaïne zegt hij dus je mag uitstappen, u bent bij deze aangehouden rijden onder invloed verklaart misschien ook wel het uh, rijgedrag wat hij daar net vertoonde want dat was reden van staan houding um, Rustig aan ja. okay. Nou even rustig, allebei Mag omdraaien, handen op de rug, ik ben aangehouden Ik ben niet de antwoord verplicht, u verrecht om maar advocaat, ik wil daar gebruik van maken Er zit trouwens een gat in mijn vest, zie ik nu Spijtig Um, zo ja dan uh, kunnen we die op de bellen en zo nee dan krijg je die even toegewezen van de openbaar ministerie. Kom transportje deze kan op, dat wil zeggen een auto komt even ophalen of die weer naar het droog te brengen en de uh, auto die ga ik even hier weg laten slepen omdat die hier niet kan blijven staan. Wij gaan lekker binnen zitten. En eigenlijk is vrijgegeven. In principe. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We've got an officer in need of assistance in the Spoochie kanal. 1202 OC. achtervolging taxi die uh, vloog je net even voorbij blijkbaar dus uh, daar gaan we nu aan aansluiten onze assistent is namelijk gevraagd en ze gaan te snel kan ik je zeggen maar de collega's zitten er letterlijk op te hielen want ik zie gewoon één rood stipje met een zwaarlichtstipje dus ze zitten echt letterlijk uh, Collega's blijven achter, dat betekent dat wij het leidend voertuig zijn. Groen licht. Uh, even kijken, OC, de uh, 12 van Leyen inmiddels aangesloten achtervolging. De zwarte Mercedes E-klasse taxi. Uh, Blauw kenteken betreft P. Voor de rest niet te lezen. Niet zomaar snappen van de Kim. Daar zijn de collega's weer. Oh, frontaaltje met de collega's. P. Hendrik. 19 kilo. Zet hem een klem. Uitstappen. Oh. Hij rijdt een fietsen aan, hij rijdt een fiets aan. Meerdere mensen. Zet zichzelf klem op de stoep. rijdt nog steeds op mensen in, is uitgestapt, achtervolging te voet. Oh, oh, die willen daar nou. Staan blijven. De collega's doe dat niet. Goed, meewerken is goed Dan gaan we het zo doen. Liggen. Aangehouden. Heer een stopteken. Uh, de poging doodslag, komt erbij. Borgens deze kan op de C al hier. Als je dingen bij niet bij mag hebben, ik ga je gewoon verjeren, ook al ben ik een vrouw. Maar dus moet ermee werken ofzo. Oké. Okay. De ja, auto ga ik afslepen. De hij staat hier inmiddels gestolen, gesignaleerd. Misschien is er wel de taxi echt van de baas nog, maar dan zal hij nu geen baan meer hebben, lijkt mij. Ik heb geloof ik geen transportje deze kant op nee, De taxi is afgesleept. in <tankt> <tankt> Transportje. Tan trans <tankt> is wow. Transportje is er. Wat oh, ik daar nou een ambu. Kunnen. We gaan trouwens met de fietser die er eigenlijk is vol belang gereden. Maar niet meer, uh, niet meer gezien, dus die zal ook zijn doorgefietst. Uh, als hij nog wilt uh, kan hij op het bureau komen aangiften doen voor uh, uitslag. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We gaan ja. ja, meteen a even kijken hier om de hoek bij een persoon, uh, persoon, uh, persoon die hier dronken zou de zijn. Collega's rijden met bij mij. De Lopen, dan kunnen de collega's mij snel assisteren. Dat is verhoord. Hallo, even staan blijven. Hoi. Een ID voor me. Oké. De reden van de staande houding. Uh, hier is uh, het feit dat we wel meldingen krijgen van overlast uh, van een uh, persoon die misschien veel gedronken heeft nou dat voldoet hij wel redelijk aan uh, en uit het uh, uit de controle van uw uh, identiteitskaart kan ook dat nog wordt gezocht meteen mag omdraaien handjes op terug mag doen op. Vlug, vlug vlug vlug vlug vlug vlug wapen even denken wat staat hij? is de schoten gelost Daar loopt te schieten, wederom te schieten. Ja, schiet hem een vrouw neer. Bericht voor alle wagen, voor alle wagen. Ik dacht uitschakelt zo te zien, naderen. Wapensbergen, ja, jongens, of dankjewel. hebben even geschoten. Zo. Die zal wel dood zijn, ja. <laughs> en ik... Nou goed. Anyway, wat hier gebeurde, hij uh, moest omdraaien. Hij trok zijn wapen en hij richtte het eigenlijk recht op mijn hoofd. En toen stond ik echt zo van... Of in mijn gedachten zat ik echt achter het beeldscherm van... Wacht, wat gebeurt hier? En toen moest ik even schakelen toen ik automatisch op de Q. Uh, of in ieder geval, ik deed geloof ik iets van zo. Maar ja dan doe je dat te snel en dan pakt hij niks en dan doe je op de kuur en dan ging je hier zitten. En toen dacht ik van nee ik moet hier naartoe en ja, alles onder controle. Vijf rechten voor mij. Of verkeer Kim moet ik zeggen. Uh, ik ga de mod even weer opnieuw opstarten. Load plugin, LSPD of First Response. LSPD moet ik zeggen, LSPD first response, force duty. Lekker makkelijk, ondertussen drink ik even iets In ieder geval geen reden om daar nu uh, voor de rood te rijden ja trouwens, binnenkort is het kerstmis. Uh, dus uh, wat gaan jullie allemaal doen? Laat even weten in de comments wat jullie allemaal met kerstmis gaan doen. en uh, ja, Wat ik ermee doe helemaal niks. Maar laat maar weten uh, in de reacties of jullie nog wat leuks gaan doen. Of gewoon simpel met de familie. Of simpel, gewoon lekker met de familie gaan uh, vieren. Misschien om moeten werken. Heel veel mensen moeten ook werken. Vaak als je onregelmatig. onregelmatig ze draaien moet je ofwel met kerstmis ofwel met oude opnieuw uh, blijven staan nee blijven staan Kom even. stap er even uit want je motor is gemaakt hij rookt nog steeds een beetje hij kan wel rijden maar je band ontploft gewoon dus ik ga je niet ver laten rijden uh, ik kan takkenwagen deze kant op laten komen Ik ga even uh, een aditje voor me. Want ik ben niet echt een auto-monteur. Uh, het komt haast geloof ik. Oh nou, uh, nee, ik voelde het voor hier. Auw! Kut, vent. Um, ik ga een taxi voor hem uh, regelen. Zo vriendelijk ben ik dan wel. Daar is de taxi al keigens. Dan kan hij ze weg vervolgen. Dispatch calling unit one Lincoln DC. Citizen no report, report, solicitation in Pelbox Hill. Hey, it, right? oh, We gaan eens kijken dan. Wie en wat en waar? Het is niet op de snelweg hè? Ik, ik denk dat de route mij de snelweg op gooit, maar dat ga ik eens. Want ik denk dat het hier zo links schuin voor mij zou zijn. Hola, het is wel op de snelweg. Het is wel op de snelweg. Oh, nee toch niet? Oh daar links. Links voor mij. Oh redden redden je mag zeg maar niet in de buurt komen ze had mij zeg maar drie kwart door tot ik voor haar kwam maar drie kwart is niet 100% dus dan is het al wel goed hè nee, ik sta te, te dicht bij haar om daar te staan en dan gaat Tiddel helemaal opvallen om recht tegenover haar te staan maar in ieder geval nu ziet ze mij blijkbaar niet dus we gaan die mevrouw met de roze broek in de gaten houden en als hij instapt bij iemand dan mogen we die auto eens aan de kant gaan zetten en daar eens een controletje bij doen kan alsnog niks zijn hè? kan het zomaar zijn tot het allemaal gewoon uh, yeah, tot het gewoon klopt allemaal het verhaal van kijk ze stopt een taxi nou weet je hetzelfde geld uh, neemt ze nu gewoon de taxi dus kan ik ja, niet echt iets maken maar ze neemt de taxi niet wij zitten gelukkig lekker warm binnen ook al zijn mijn handen ijskoud Stopt nog een auto een rode donkerrode suv er is contact nee, de voertuig rijdt verder maar dan stopt er weer een witte nee die rijdt door Excuse op de rode smart op de stoep nog wel kan ik hem ook over pakken als ik wil is nu contact en nee hij rijdt verder staat geloof ik alweer een nieuwe auto klaar een zwarte en grijze excuses nee die lijkt er gewoon ja. jawel is wederom contact en lijkt in te gaan stappen, ja. Stopt in. We gaan erachteraan. Ze dus gaat er snel vandoor. voorstel aan. Oh, what the fuck. Voertuig verongelukt. rijdt over de stoep. Komt weer omlaag. Blijf stilstaan. Het nee. Draait weer om. En ik zit vast. Ja, gaan we nog wat doen? Of uh, wat zeggen? Nou, is het met die natuurlijk oh, ook wel langzaam ga er vandoor. Ik heb niet kunnen zien of er iemand ook nog staat werkelijk naast wel. Achtervolging negeren, stopteken of in ieder geval wegrijden. Uh, stopteken uh, we hebben gegeven. Uh, Nou, uh, het gaat 30 kilometer per uur. goed is het zultstand gebracht, uitstappen beide, kom op. Uitstappen. Kom hier staan, hier blijven staan. Kom op. Wat nou, gebeurt er nu? Achtervolgende voet. De bestuurder. Komt draaien, je wat? Ik ben hier, ja, ik ben aan het, het moeilijk doen. Gaat die vrouw dan ook nog vandoor? Ja die vrouw is oh er ook vandoor. Shit. Eén collega vanuit. Ja, de rijder, van de collega is recht op afgelopen. Yeah. Oh. Dat is gehoord. Goed, ik ga met mijn collega mee. wel slepen yeah, hey, zou hier ergens moeten zijn. Oh, aangehouden. Een werk, collega. Dank u afgerond. Beide aangehouden. Voertuig ik weggesleept. Alle onder controle. Attention, This is dispatch. 12-01-13, 0 0 1, Lincoln, 18. We've got a possible 484. And that's Fuschi Canal. Melding... Uh, winkel-diefstal. On-bekannt what priority we make on the prior 2. That would be the data. ja oké, okay. het zou hier achter zijn, hallo, beveiliger vertel, good day, hallo agent, fijn dat je er bent, persoon hier probeerde net uh, uh, spullen hier te stelen, um, ik heb hem haar nog niet eerder gezien uh, hier, hem um, zegt hij steeds, maar het lijkt ook een vrouw, maar ik twijfel hem niet. Hij zegt van ah, we denken eraan om hem in dit geval te verbannen uit de winkel. Dus een uh, winkelverbod te geven. Mevrouw of meneer begint te praten. Wat een absolute onzin. Uh, ik was gewoon bezig met mijn eigen zaken. You know, je weet toch. Uh, gewoon voor spullen aan het kijken. Uh, opeens toen ik uh, met niks wilde vertrekken pakte die gast me hier gewoon vast. Uh, ik wilde de spullen terug. Um, ...leggen, maar hij sleept me gewoon hier naartoe. Ik ben eigenlijk gewoon aangevallen, agent. Uh, ik wil een klacht indienen. Maar goed, ze zegt dus net, of hij, of zij, zegt net... ...ik wil weglopen met niks. Dus ik wou gewoon zonder spullen weglopen. Maar opeens pakt die gas mij vast. En toen zegt ze, of hij, of ze... ...van, ik wil genderneutraal... ...ik wil um, ik wilde de spullen nog terugleggen... Maar hij sleept hem hier naartoe. Dus eigenlijk spreek je jezelf een beetje tegen. Dat betekent dat ik graag een... Uit hier wil zien. En als de aangifte wordt... Als de aangifte gaat worden gedaan door jullie. Dan betekent dat dat mevrouw of mijn, mijn vrouw is aangehouden. En dat uh, betekent dat ik hem mag omdraaien. En handen op de rug mag doen. En... Uh, dan gaan we even naar het bureau en dan gaan we daar verder oppakken heeft een ding bij niet bij mag hebben misschien meer kleding ergens verstopt ik ga even fouilleren uh, uh, oké okay? ja helemaal niks is dus. mag mij komen collega's hoort van bedankt u ook bedankt joe hoi hoi ho, ho. Sport je deze kant op. Schouder. Assistance required for a suspect placed under arrest in the Spoochie Canal. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. We gaan met jesus Melding afgerond en wij gaan door naar een van de laatste meldingen. En waarom nou? Omdat het wel weer mooi is geweest voor vandaag, voor de video van vandaag. Het is redelijk druk geweest. We pakken die nog even. Op. Tussenuit. En die gaan we nog bij kunnen houden. En melding afgerond, dat is toch onzin hè dat heb ik nu al zo vaak gezegd bij dit soort meldingen. Geef mij even de kans om daar naartoe te komen. Uh, geef mij een segment van de auto. Bijvoorbeeld een uh, rode SUV. En dan denk ik van, hmm, zou hem dat zijn? Snap je? Geef mij de tijd. Want nu kan ik niet eens in de buurt komen. Of hij is al weg. Melding perio 1. Assistentie collega bij een... Uh, of een uh, eenheidje erbij. Eenheidje erbij bij een uh, verkeerscontrole. Een, uh, stop uh, staande houding. Dus, uh, een collega heeft een staande houding en die vraagt een collega erbij. En dat zal ik dan in dit geval zijn. Links is vrij en rechts is vrij. Ja, heel goed. Ik dacht even dat hij me niet zag. Sirene is natuurlijk dus raar, ja, je zet je sirene normaal gesproken uit als je ergens stilstaat. Wat betreft het nou ook. Hoi, vertel. hey, hoe gaat het? De bestuurder van dat voertuig sneed iemand af uh, daarachter. Uh, het was redelijk wet uh, ik moet jullie schuld blijven en niet echt sociaal. Um, ik ga ze een bekeuring geven. Wil je er even bij blijven voor de zekerheid? Ik zo. Ja natuurlijk. Je ja. moet natuurlijk even laten blazen. Oh, laat maar. Ik ga alvast rijden, maar jij mag uh, daarna weer inhalen. Aangezien Audi, verkeer voorrang. Oh, daar vlieg ik bijna zelf uit de bocht. Zo! So. lekker Audi en uitstap bij jij. Oké, gelijk gepakt. aangehouden. Is er mijn serene of zijn serene? Zijn En daarbij ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie een leuke video gevonden en ik zie jullie graag over twee dagen bij een roleplay video, als ik het helemaal goed zeg uh, van een uh, lastige persoon bij een, een melding van een woningbrand. Hoe dat gaat aflopen zien we dan over twee dagen en over vier dagen natuurlijk met de ambulance die jullie al hadden gezien, wat ik eigenlijk een beetje een verrassing wilde houden. Maar ja, het is niet anders. Tot dan, doei!